Wat we zien in deze grafiek is het aantal baby's dat vrouwen krijgen uitgezet naar de levensverwachting in het jaar 1800. En ieder land in de wereld heeft zijn eigen bolletje. En de kleur van het bolletje geeft het werelddeel aan. En de rode landen zijn Azië, gele landen zijn Europa, blauwe landen Afrika en de groene landen Amerika, Noord en Zuid bij elkaar. De omvang van het bolletje ...geeft het aantal inwoners van het land aan. Zo zien we in 1800 dat toen ook al China het grootste land was... ...met zo'n 322 inwoners. En wat we zien aan dat plaatje is dat er eigenlijk in de hele wereld... ...hetzelfde beeld bestond. Ja, vrouwen kregen veel kinderen, 4, 5, 6, 7, 8 kinderen... ...en we worden niet oud. Ja, verder dan 40 jaar kwamen we echt niet. Hoe heeft deze trend zich ontwikkeld tot vandaag de dag... Dames en heren, zijn jullie er klaar voor? Ik zet de wereld aan. In het begin gebeurt er nog niet zoveel met de levensverwachting. We werken voornamelijk op het platteland... ...en hebben daarbij veel kinderen nodig om in onze oude dag te voorzien. Af en toe zien we een uitschieter in die levensverwachting... ...door een lokale oorlog, een hongersnood of een epidemie of de pest. Tegen het einde van de 19e eeuw begint dit langzaam te veranderen... ...aan de hand van de industriële revolutie en verbeterde hygiëne. We worden ouder, gezonder, welvarender en nemen minder kinderen. Daarna gaan de ontwikkelingen snel, met een aantal grote uitschieters. Voem, de Eerste Wereldoorlog en de, en de Spaanse Griep, daar gaat die levensverwachting. Je voelt de volgende een beetje aankomen, de Tweede Wereldoorlog, Voem, daar gaat de levensverwachting. China, 1960, de grote hongersnood, enorme dip naar beneden. 1974, Cambodja met Pol Pot. Enorme dip. 1994, kleine blauwe stip. Rwanda met de genocide op de toetsies. En zo komen we aan in 2018. Dit is het beeld van de wereld vandaag. Ja, overal zien we dezelfde trend. En voor een groot deel is Afrika met die blauwe bolletjes nog een ontwikkeling. Maar ook daar zien we onmiskenbaar dezelfde trend als in de rest van de wereld. We worden gezonder, leven langer... ...en krijgen minder kinderen. Op dit moment is wereldwijd het aantal baby's per vrouw 2,5. En de verwachting van de Verenigde Naties is dat dit nog gaat dalen naar iets onder 2...